Hey hey, jij wil visa niet huur aan het ware so redo voor het jobbat til samans. Inmiddels, zo niet lang nu team waken baken. Hier uit Pac-Man Speel. Zo voor het ware redo voor het jobbat til samans, wie behuivat jure 3-greer, Loggen in die Discord, log in die codeberry, en jure het commit. Zo omdat jure al de 3-greer via redo voor het jobbat So first, we begin met loggen in in Discord. Zeker so loggen um, uh, oh, so log um, we niet uit, ibland heb ik redan dat het fungeraar. Maar hier, ik schrijf met e-mailadres, met Discord lussen. Oh, daar ben ik op Discord. Zo Voor het vies dat ik het loggen in kan ik het doen. Ik kan het doen, bijvoorbeeld Pacman-projecten, dat is een repo. Af uh, de Discord server af team wakabaka en dan moet je daar zo deer wit lag het at jaak en loge het hier op Discord zodat so je kan praten nu met met een wit at jaak. Ja. Oké, okay, ik sluit nu uh, Nesta Gong uh, ha, Nu haar Discord spaar met niet leuzen uit. Maar in Ibland, Skuber, at u schrijven die leuzen uit var uh, met ik voor mij nu. Is dat? Bijvoorbeeld, uh, ik ingen een het lessen n. Oké. Okay. Zo. So, dat is het loggen in Discord. Nu ga ik loggen in in Codeberry. So Codeberry uh, is een code hosting website. En het is een beetje zoals GitHub. So, um, om je te url af CodeBerry, Ik ga gewoon googlen dat. Hier is dat codeberry.org. Uh, dat is waar we zouden zijn. Ik ga je sign-in. Je kan dan registreren. Maar je kan ook zojuist sign-in. voor het te in. Zo, met e-mailadres. Codeberry lussen Jag har two-factor authentication så betyder att nu är ik på mit mobiel mobiel telefon och jag letter nu efter den two-factor authentication gray. Um, det är bara uh, flera siffra som er som ändrar sig. Um, so här har ik siffra. Uh, den siffrar jag också öppet för den, är, um, den ändra sig nu 928855 nu jij logat hier uh, code beren. zo kan je wil het dat in uh, hem de af van het ik zeg dat den er uh, repository er uh, actief in nu. zesde stake. jura het commit zo so code beren uh, er um, code er een code Hosting repository. Zo so men git voor version control. En tegelijkertijd zouden een systech commit Je zo dat het lila dan uit. Lika dan uit aan Zodat er niet weggehouden Dat waar een commit. Je kunt dat ook zo. Opuur voor het het waar het Je een commit. redan clonen. Den hem Den hem zie de er reden der CD die Pac-Man. Zo so den her de filer afprojected. sommigen likken so them is samme zaak. Die code of conduct her, code of connector der doc, en der doc en der. Zij heb reden den her projected haar ook zo voor hem zieden. Oh, ik wil jura het commit. Van commit betuider het niet verkoen, maar ik behoeft dat ändra noot. Dus ik je dat. So, mousepad, read me. Um, zo, mousepad, ja, readme. Zo, ik de mousepad voor het editing, uh, filer. Je kan ook zo met de notepad of Go. Uh, dat is tussen thuis een week. Ad, en viel. Uh, zo, ja, ik schrijf: uh, ja, her, Jag waar her. Bam. Ja, ik ga sparen, ja, ik sluit het Oh, nu, om ik je get status, kan ik zeggen. Hey, dat vindt een ändering in readme.md. Dat hij ik just doet. So nu ga ik hier ad comment. Dan altijd twee 2 steek. Get add period. Dan moet je er alt zomaar en draad i dan herfolder tadem. Get commit. Dan erin hem. Ja, dan ga ik sparen nu wat je gaat. Um, dat is ofte op Engels, dus so, ik ja, gebruik dat op Engels. Edit, test, text. Zo. En de naaste steek is het pushen. Dat betekent dat voor hem zien dan op internet. Zo dat ik get push. Nu behuist dat een username, ja ik weet dat, dat is een risio En ook zo een leusenoord. So, ja, ik ja, weet niet meer leusenoord. Ik je het, systeem. Weet uit, dus het aan systeem. Om je dit lezen wordt, dan schrijf je dit aan naam her. Of dit lezen her. Om de schrijft, vind je geen naar her. Dat er ingenting hende Dat er het, het meer uh, terug. Oké. Okay? Uh, maar je hebt niet lezen wordt je gaat het niet aan het. Dus je hebt het niet Je het viel. aan Zo. So, dit is niet te meetlezen maar dit kan dat waren. Um, so Zodan her beteerd visa wat er iets filen, Example password dan Wat ik met dat. Je kan bijna dan her konstige gegriseerd dat het pipe operator till clip. en nu heb ik sparen dat in mijn in mijn data. Zodat uh, jij shift V. Kan um, je kan jij voor hem tillbaka? Kijk, ik zo denner het het voor niet leusen hoort? I min af datum en object gaan dat voor het JOET in git push. maar nu voor een example password en voor de RIKTIGA code bij het password. Jacques haar en nu jij werk git push. builder Bilderbeek copy paste of leusen hoort het pam het. De feeldmelding hier en niet een feeldmelding als uh, de zegt, hey sneller Richelle je wil hier het git push maar so, so, um, so je gaat niet updateren wat je hebt op die dator dus je gaat het git pull first zo, we gaan dat git pull nu heb ik het updateren versie. misschien vindt het een mer merge conflict dat het mogelijk is dat git kan niet te bestemmen wat niet tekst, wat hem school Dan is er nog jette stoert. Uh, wat I had, geen aaning wat er daar. Maar dat vindt ze kreeg soms. Um, ja, zoals so je het Ik weet niet wie hem heeft in stoeren gecomiteerd. dan dit stoer. Dat hij constateert, wie skapar bara het Pac-Man speel, uh, Pac-Man mm. er inte zo so intensief met beelden, of ljud. zo ja, ja, zo hebben ze een merge conflict. So, hier de ook. zo de na readme.md. readme.md, zo ik kolla nu dat ze uit zo je op naar readme.md, oh je ska gevierde huur je dat voor een van uh, een File Explorer, hier heb ik Pac-Man. Ik kan klikken op README. Oh, en daar is dat. Ja, yep. zo, so hier kan we zien de merge conflict. Ik kan hier gewoon Dat ziet altijd goed uit. Hier wees dat een merge conflict. Dat betekent dat de een konstige greer hier. Hier mogelijkheid A van de negriet, de negri, de of de de konstige zefar, er mogelijkheid b, ook dit weten inte hurat huren, jure dem te samans. Zo so, een persoon had de haft den der, dit er het function control systeem. Zij so, ik troe dat oké, okay. de ik troe dat dat mijn favoriet um, uh, lezing, uh, wat dat skullen her. Um, ik trouw dat oké het board met example code. Ik kan je het nu not en add commit offset. Oké, okay, zo so nu is het iemand get add dot get commit fix merge conflict get push. En nu heb ik je mijn get commit. Um, we kunnen controleren dat e-code bij nu. Zou so, ik jura. Refresh eller F5 Vi ska se det att jag har just gjort ett merge-konflikt um, Jag hoppas att det var tydligt och jag uh, önskar dig ett jättebra dag Hejdå!